Goedenavond Salé. Goedenavond Marcel. Dank nou, dan. je. We hebben elkaar een aantal jaren geleden ontmoet en zo hebben we jouw stieffamilie naar Europa kunnen krijgen via diplomatiek in Canada. Want een van jouw familieleden was gedood. Misschien kun je daar wat meer over vertellen. Ja inderdaad. Uh, jij herinnert het ook, ik ook, helaas een paar jaren geleden. Mijn negie vergrond door een groep extremisten in Kabul, twee of drie kilometer van het Afghaanse presidentenpaleis, haar geslagen en eindelijk haar gebrand en weggegooid in Kabul rivier. Ja, hoe kom jij in Nederland terecht? Wat is jouw verhaal? Na de uh, verjagen van het Taliban, ja. dat was meisjes mochten naar school, vrouwen mochten naar de verschrikkelijk. Die ma de mens, ik vroeg aan de mensen, ik kom vanuit Nederland, mm -hmm. wat is uw boodschap? Om, ik neem mee naar, naar de Nederlandse overheid en iedereen zei, we willen een meisjesschool. Aha. Toen naar de burgemeester van Stenbergen uh, gegaan met, uh, met, met uh, verzoek, ja. ik kom met die boodschap. Mm -hmm. Wij willen een school? Ja. Toen was de heer Van Wijk, de burgemeester van Steenburg. Uh -huh. En hij zegt, Salé, moet je actie voeren. Dus toen zijn jullie stichting gaan opzetten. Dit was bestaande stichting. Uh -huh. Bestaande bij, stichting, bent u zich bij aangesluit? Ja, we, we, we eigenlijk op, uh, bij uh, basisschool, uh, basisschool Marijntje in Nieuw-Vosmeer Nieuw-Vosmeer, want u woonde in Nieuw-Vosmeer? Ik woonde in Nieuw-Vosmeer, mijn tijd. kinderen zaten op die school. Dus uiteindelijk... Heeft u samen met de stichting, de kindertjes die op school hun best hebben gedaan in meer getracht om iets goed te doen in Afghanistan? Zoals vele partijen ook als eis hadden om daar... ...naartoe te gaan als Nederlandse missie om daar iets te maken, om iets blijvends te maken voor het Afghaanse volk. Ja, dat was eigenlijk de nee. bedoeling voor, voor, voor die, om wij als Afghanen daar ook verder op, op te werken. En de Nederlandse uh, overheden was daar op, uh, verder opbouwen en een, een, uh, herbouw bezig met Afghanistan. We werkten samen. Ja, dat was de bedoeling. En, Want u bent nog meer gaan doen. U bent na de school nog meerdere projecten samen met die stichting gaan ondernemen. En dat was uh, 10.000 ongeveer peren- en appelsbomen. Mm -hmm. En die uh, onze stichting in Afghanistan, of uh, uh, coöperatie, die werden gekregen van de overheid. Dat was een, een soort Nederlandse, Nederlandse overheid. overheid. Nederlandse overheid okay. ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Op dit moment zitten wij niet voor niets voor de camera. Wij zitten hier omdat we een oproep hebben, eigenlijk aan de wereld. Er is iets waar wij voor willen waarschuwen. U, u, familie in Afghanistan, die, die, die geeft u informatie over wat daar op dit moment nu gaande is. Zoals iedereen weet, de Amerikanen hebben zich teruggetrokken. De Nederlanders zijn er nog amper. Um, en wat gebeurt er nu echt daadwerkelijk daar op de grond volgens de mensen die daar nu nog wonen? Uh, Boerderij verlaten, scholen verlaten, dorpen uh, dorp van verlaten. Iedereen vlucht naar grotere is zijn, centra's, Ze die, die komen allemaal, niet alleen mijn familie. Alle die, die ja. mensen die van het platteland... Die intellectueel of die naar... nu wel de, uh, samengewerkt met de Amerikaanse of met ministers. En die worden nu in grote steden. En in grote steden door, door de Taliban. Met al Qaeda, Taliban, Taliban, al Qaeda en, en, en, en ISIS. Dus eigenlijk is er ook geen mogelijkheid meer voor die mensen om via de steden naar Iran of Afga Af Af Af Pakistan of naar Tajikistan te vluchten. Nee, alleen kan met, met, met, de, met de... Want dat is wel de oproep die de Nederlandse regering doet. Ja. Dat wij hebben contact gehad met de Nederlandse regering. Dat is onmogelijk. In de niet. zaken hebben wij contact gehad, wij, wij hebben dat ja. samen ondernomen en dat is daarom ja. de reden dat we nu naar de media zijn gegaan. Ja. Ja. En ja, ze zeggen maar vlucht maar naar ja. Iran, nou de grenzen zijn dicht, we hebben nog Covid. Nee, nee, nee, nee. En er wordt gevochten van uw broers zijn ontvoerd, ja. een van uw broers is vrijgelaten met COVID, we hebben hem ook nog in het ziekenhuis gezien. Ja. Uw andere broer is vrij onderhandeld, Het ja. is onderling geregeld, ja. daar bemoeit geen de overheid zich mee. Ja. En uw zus, ze hebben gepoogd uw zus te ontvoeren, wij hebben ja. dat ook op film, want er waren camera's ja. op het huis. Ja. Loto, ja. En zij is weggekomen terwijl ze met de drie klachten ja. achteraan zaten, het zijn verschrikkelijke beelden om zo te zien. Ja. Wat, wat zou u de Nederlandse overheid vragen, want ook hier heeft de Nederlandse overheid een verantwoording. En wat u tegen mij zei, herhaal ik het woord nog een keer, dit kan wel eens gaan lijken op genocide, waarop Kijk. men over vier of acht jaar als Nederlandse politiek weer sorry moet zeggen en af moet treden. Want men weet het, men is gewaarschuwd, we hebben contact met de overheid, we hebben ze geschreven, we hebben contact gehad met buitenlandse ja. zaken. Uh, die mensen die in dan gewerkt hebben met, met Nederlandse missie, in, in, in, in, in Kunduz gewerkt met Nederlandse missie, in, in andere hoeken in dan gewerkt met Nederlandse missie of met projecten. Ik wil namens nou, hun, namens nou mijn bevolking, vragen aan de Nederlandse regering, alsjeblieft, ons helpen. Ja. Ons helpen. En als die Taliban, of, of, of straks binnen in de steden komen, en plus die, die, die, die Mujahideen binnen van de steden. Nou, hebben En dan was ze En erger dan Syrië. Erger dan Syrië. Denkt u echt erger dan Syrië? Echt wordt erger dan Syrië. Want, Want Syrië wordt nu we, uh, gezien als officieel, als genocide. Syrië... Syrische uh, intellectuele, is. ze konden, de deur van, van Turkije was open, 3 ja. miljoen. Uh, uh, Men kon nog weg. We konden weg. Ja, ik snap het. We, zijn, ja. we konden weg. Die dag dat de, onze Nederlandse militairen in Afghanistan uh, gesneuveld, ik had mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn tranen in mijn ogen. We zijn jonge mensen. Ja? Hun bloed lag in Afghanistan. Of, of Amerikaanse, of andere die landen daar kwamen. waren. Die deed bij ons pijn. Toen ook, nu ook. Toen was pijn voor een ja, van mens, voor een soldaat, voor een jongeman. En nu twee keer pijn. Voor wat?